Ik werk hier bij Apollo Tires en ik ben productiemedewerker. Ik ben Ayhan. ik ben 40 jaar, ik werk via Randstad en uh, mijn functie is operator. Mijn gemiddelde dag uh, ziet er zo eruit. als ik ochtenddienst heb, begin ik om 7 uur, ga ik alles controleren of alles klopt. Inventaris of er nog bijzonderheden zijn. Ik kijk even welke hielen ik moet en dat zijn de zijkanten van banden. Op de afdeling Agri bouwen wij alle banden eigenlijk die niet op de weg rijden. En alles wat, uh, wat daarbij komt kijken. Wat ik zelf heel leuk vind aan mijn baan is natuurlijk de diversiteit. Elke dag is weer anders. Omdat je heel verschillende dingen doet. Je staat niet alleen bij één machine, je staat bij meerdere machines. En de tijd gaat ook heel snel. Ik ben Han, ik werk hier bij Apollo Tires en ik ben productiemedewerker. We beginnen hier s morgens bij de pers, om 7 uur, dat de pers open is. Iedereen staat op zijn plaats en dan kunnen we ons werk doen. Het is heel belangrijk dat je de banden hier heel goed nakijkt. Je moet je werk serieus doen, je moet alles kunnen controleren. En als je zelfvertrouwen hebt, is het gewoon makkelijk. Ik vind het zelf heel prettig om in ploegen te kunnen werken. Uh, vooral ook met thuis goed te combineren. Nou, het is hier lekker goed verdienen. Dat is speciaal voor onze ploegen dat we s'nachts ook werken, dan krijgen we 25% extra. Dus ik vind het netjes. Ik ben echt tevreden over Randstad. Voor uitzendkrachten is het echt belangrijk als een uitzendbureau achter jou staat. Als ik een probleem heb, probeer ze het bij op te lossen. Ik mag graag werken voor Randstad. Altijd op tijd met loon. Randstad is top. De voorwaarden van Apollo Tigers is: we hebben een heel mooie werksfeer hier. Als we elkaar nodig hebben, iedereen staat voor elkaar klaar. Plus het mooiste is: je werkt zeven dagen en vijf dagen dan heb je een lekker weekend. Word jij mijn nieuwe collega?